Welkom, dames en heren, bij de sessie applicatielandschap in verandering. We gaan het hebben over de veranderingen die we zien in de DLO. We gebruiken daar vaak beelden voor. Een verbeelding uit 2008 over hoe de digitale leeromgeving er in 2020 uit zou zien... was echt beelden van science fiction. Bijvoorbeeld een geïmplanteerde chip met je persoonlijke leeromgeving. Onder je huid. Dat gaat misschien wat ver, maar wat men toen wel al zag, was het gigantische belang van video. En men dacht ook aan hologrammen waarin docenten geprojecteerd werden. En dat is misschien toch nabije toekomst. Uh, wij gaan het hier hebben over uh, de digitale leeromgeving. Interessant is dat we een beeld gebruiken, juist een middeleeuwse metafoor, voor het beschrijven van de digitale leer, uh, uh, leeromgeving. Dat hebben we de afgelopen jaren gedaan. En uh, dat is dan de burgers waarin de kern- en basisregistraties uh, uh, opgeslagen worden. Dan de, de applicaties voor leren en onderwijs en onderzoek in de stad. En op het platteland de applicaties die de gebruikers zelf installeren. En onlangs zag ik een hele interessante metafoor voor de leeromgeving in de vorm van een hamburger, het hamburgermodel van de Hogeschool Arnhem Nijmegen. En daarin zie je eigenlijk ook een beetje de historische ontwikkeling van een simpele hamburger... tot een rijkgevulde uh, Big Mac. En die rijkgevulde uh, uh, leeromgeving is misschien ook wel voor de docent soms wat moeilijk te behappen. Nou, over dat onderwerp gaan we het hebben in deze sessie. En uh, ik heb hier aan tafel dus een aantal mensen die daar wat over kunnen vertellen. Bijvoorbeeld uh, uh, Riet Austi, uh, informatiemanager van uh, het ROC Zatkin. Uh, Huib uh, Langeberg van uh, de Hogeschool Arnhem Nijmegen. Uh, Sejo Dijkstra, de product owner van de leeromgeving van de Universiteit van Amsterdam. En rechts van mij mijn collega Lianne van Elk, uh, die een onderzoek gedaan heeft... naar de stand van zaken van het applicatielandschap. Uh, en daar gaan wij zo mee beginnen, maar uh, daarvoor uh, attendeer ik jullie erop. Ik zie al een heleboel mensen die zich aangemeld hebben via de chat. Wij proberen daar interessante vragen uit te, te halen en die misschien hier ook aan tafel uh, te bespreken. Maar allereerst Lianne, jij hebt een onderzoek gedaan naar de stand van zaken van het applicatielandschap. Wat is daarin opvallend? Ja, het onderzoek. Dat hebben we dit jaar voor de derde keer gedaan. En daar hebben 34 instellingen aan meegedaan. 22 hogescholen en 12 universiteiten. We hebben gevraagd naar hoe het staat met de ontwikkeling van de digitale leeromgeving. En opvallend was dat een kort van de instellingen zegt dat ze midden in grote veranderingen zitten... Twee jaar geleden was dat nog 64 procent, dus dat is een groot uh, verschil. En veel instellingen zeggen nu dat de grote veranderingen wel achter de rug zijn en dat ze nu nou ja, wel zitten in een stadium waarin de continue doorontwikkeling gaande is. Maar uh, nou, de grote veranderingen zijn achter de rug. Verder hebben we gevraagd naar welke applicaties ze gebruiken. Dat hebben we geordend naar componenten van de leeromgeving en dat hebben we in een infographic uh, uh, uh, Neergezet en die is via onze website te zien. Ik weet niet of dit nou goed leesbaar is. In totaal hebben die 34 instellingen aangegeven dat ze meer dan 220 applicaties gebruiken en um, 60 daarvan werden door meer dan in drie instellingen gebruikt. Het derde deel van het onderzoek is dat we gevraagd hebben naar wat, hoe het gaat met de digitale leeromgeving in de tijden van corona. Um, Daar was eigenlijk goed nieuws. Drie, drie kwart van de instellingen gaf aan dat ze. Um, met de, de huidige digitale leeromgeving eigenlijk de coronaperiode heel goed online onderwijs konden opvangen. Een kwart van de instellingen zei van grotendeels ging dat, dus dat is eigenlijk heel mooi om te, om te horen. Um, waar lagen dan nog wel de problemen? Rondom toetsen is een lastig punt. Um, het uh, vormgeven van interactie met, uh, met studenten en um, de combinatie van online en digitaal onderwijs, dat zijn punten waar het nog wel lastig was. Dus dit zijn uh, de belangrijkste resultaten van het onderzoek. Ja, mooi. Dankjewel, uh, Lianne. Uh, de infographic die vind je natuurlijk op de website uh, van SURF. Onder het kopje digitale leeromgeving. Mooie plaatjes, interessante grafieken. Maar we zoomen nu in op de praktijk. En als eerste ga ik naar Huip. Esther van Pop, een collega van jou, die heeft dat hangbu hangburgermodel uh, bedacht. En uh, ja, dat... Uh, dat, dat geeft aan dat jullie nadenken over die digitale leeromgeving. Wat is de stand van zaken bij jullie en hoe heb je de laatste tijd daarmee gedeeld? Ja, wat ik kan vertellen, we hebben natuurlijk vanuit de lockdown meegekregen dat er op dat moment hele behoefte was aan laagdrempelige tools om interactieve werkvormen met studenten ja, te kunnen vormgeven. Maar ook tools om weer in contact te komen met studenten. Nou, vanuit het project DLIO waren wij natuurlijk al heel erg bezig om vorm en inhoud te geven aan het applicatielandschap. En je merkt dat door corona dat wel in de verstelling is gekomen, ook op scherp heeft gezet. Wij waren al aan het experimenteren bijvoorbeeld met MS Teams bij een aantal opleidingen. Nou, die ervaringen waren goed. En we hebben toen in een weekend besloten van nou, wij gaan dat nu versneld aanzetten voor alle studenten en docenten dat daarmee gewerkt kan worden. Wat je nu dus wel merkt is dat er nu wel vraag gesteld wordt van ja, maar wat is dan die positie van teams in dat hele landschap? Wat gaan we daar wel en wat gaan we daar niet mee doen? Dat is wat, ja, dat is wat we nu merken. Ja, het is natuurlijk een spannende exercitie, ja. want het heeft ook te maken met die, met die componenten waarin wij proberen vanuit Surf dan die digitale, dat digitale landschap een beetje te ordenen. Maar ja, je hebt natuurlijk altijd applicaties die meerdere componenten afdekken. Nou is de, de situatie in, uh, in het ROC-land eigenlijk wel overeenkomstig met die van het hbo... qua omvang en qua, qua gebruik van applicaties. Riet, hoe is dat nu bij, bij jullie op dit moment? Klopt, ik denk dat het zeer vergelijkbaar is. Want wij hebben ook veel verschillende vormen van onderwijs met 12 scholen. Uh, de infrastructuur was goed op orde, dus wij konden snel veel mensen online zetten. Er werd al veel gebruik gemaakt van, uh, van MS Teams... Uh, wat je wel ziet is dat er een hoeveelheid applicaties aan boord is gehaald gedurende corona, waardoor er een soort wildgroei is ontstaan waarbij we veel moeten waken voor een stukje veiligheid van data en uh, waarbij we graag de begeleiding van docenten nog meer nadrukkelijk op orde moeten hebben. Want die hebben natuurlijk een hele zware tijd, want ik geef het je te doen in deze tijd docent zijn en uh, dan is het veel fijner als je iets minder applicaties hebt en daar de ondersteuning veel beter op kunt bieden. Want die ondersteuning is natuurlijk ook essentieel in, in, in deze tijd. En jullie zijn daarmee bezig om daar ja, iets voor te ontwikkelen ook, hè? Ja, want uh, als je om je heen kijkt, dan kijk je naar hogescholen en universiteiten. En die lopen een beetje op ons voor. En die hebben daar middelen voor ontworpen. En wij hebben nu het idee om een zatkine propeller te maken... waarbij de docent makkelijk zijn weg vindt om voor een werkvorm een bepaald tool te kiezen zodat wij ook specialisten hebben op die tooling en de professionalisering daaromtrent veel beter kunnen inrichten. Ja, want die, die, die ondersteuning van docenten is natuurlijk essentieel in deze tijd, maar dat moet ook allemaal op afstand gebeuren. Hoe hebben jullie dat opgepakt, Hype? Ja, wij hebben toen uh, voor de zomer hebben we een multidisciplinair team samengesteld met AV, ICT, Service Desk en DLBO-experts. De ook letterlijk bij ja, <laughs> online bij elkaar gezet om dus ook heel veel van die vragen van docenten op te vangen. En je merkt in de eerste instantie, waar dat heel veel technische vragen, hoe werkt het? Toen kreeg je meer de functionele vragen, wat kan ik ermee? En nu heb je heel veel vragen van, oké, okay, hoe ga ik nu online face-to-face? -face? En wat ga ik met andere thema's, wat ga ik daarmee doen? Kijk, je merkt enerzijds dat de academici zoeken naar tooling die ze vrij kunnen gebruiken, maar tegelijkertijd ook wel de naar van, goh, zeg maar, wat nou de basistools zijn? Want dan kunnen we daarmee aan de slag. Kijk, wat mijn collega Esther ook refereerde. De grote uitdaging zit er ook nog in om al die tools aan elkaar te knopen... dat het er wel uitziet als één interactielaag. Ja. Dus dat je niet helemaal verzandt in alle tooling. Ja, dat is natuurlijk die integratie. En ja. Uh, ja, dat is natuurlijk een onderwerp waar we vanuit Surf al uh, heel intensief mee bezig zijn. Nou weet ik wel, de afgelopen tijd hebben uh, uh, een heleboel HBO's en universiteiten... eigenlijk een beetje noodgedwongen een, uh, een nieuw LMS aangeschaft... Bijvoorbeeld de, de UvA. En mijn idee is dan, nou, dat is, is geïmplementeerd. Ik begreep altijd dat men daar heel tevreden over is. Dus jij bent klaar, zie je als owner. Nee, wij zijn niet, niet klaar. Ik wil ook zeggen, eigenlijk gelukkig niet. Ik denk juist dat het belangrijk is om ook continu door te ontwikkelen aan die leeromgeving. Om die leeromgeving zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de behoeftes van het onderwijs. Dat zie je juist ook in de coronatijd, wanneer die behoeftes ook ook ineens veranderen. En wij hebben ook dankzij de succesvolle Canvas implementatie ook echt een format neergelegd waarin we die doorontwikkeling uh, uh, kunnen ondersteunen en dat blijkt dan ook uh, heel goed uh, goed te werken op het moment dat je dat, uh, dat nodig hebt. Dus we hebben de afgelopen periode ook uh, steeds verder gewerkt aan uh, nieuwe integraties, aan het verbeteren van, uh, van bestaande integraties. En uh, op die manier uh, ja, zitten we nog steeds in het proces van, uh, van de doorontwikkeling van de leeromgeving. Um, ik wat, wil ik zeg... wat is nou jouw belangrijkste inzicht in deze periode? Um, nou, wat ik heel leuk vond om te merken toen ik die enquête invulde samen met uh, de informatiemanager onderwijs van de UvA, is dat ik constateerde, ik was me helemaal niet zo van bewust, dat we de afgelopen jaren een enorme beweging, sterke beweging naar de cloud en naar SaaS applicaties hebben doorgemaakt En uh, dat is echt wel Bijna alle onze applicaties nemen wij af als uh, clouddienst of als, uh, als SaaS oplossing. En dat is echt van enorm belang ook gebleken toen we half maar die omslag moesten maken van uh, onderwijs deels op locatie en deels online naar volledig uh, online onderwijs. En wij konden daardoor ook die overgang eigenlijk best uh, soepel uh, maken. Al onze systemen bleven in de lucht. Ik wil niet zeggen dat we geen uitdagingen hadden in die periode, want ja, docenten en ondersteuners die, die hebben het echt wel, wel zwaar gehad om alle onderwijsvormen en toetsvormen uh, naar een online variant over te zetten. We hebben met ons team ook heel hard uh, gewerkt. Um, in de cruciale week lag onze applicatieserver eruit. Het was heel, uh, echt heel pijnlijk omdat daar ook de belangrijke onderwijsdiensten niet, uh, niet toegankelijk waren. En ook met toetsen en uh, proctoring hebben we wel, uh, wel de nodige uitdagingen, maar daar, uh, ja, daar zijn we dan, uh, dan tegenaan gelopen. Oké, okay. uh, ik wil even een moment uh, naar de, de chat. Wat, uh, wat is daar uh, voor interessant? Ik? ik zie een hele grote, die wordt nu uitgelegd. Ja, we, er is een vraag gekomen van in hoeverre het onderzoek wat SURF gedaan heeft representatief is voor uh, Nederland, um, omdat... Um, Um, Op nou, deze manier aangeeft dat moeder ontbreekt in de infographic. Um, nou, het onderzoek is echt in het hoger onderwijs gedaan, dus uh, bij universiteiten en uh, hogescholen. En daar nou, ja, hebben, wat ik al zei, 34 instellingen aan meegedaan, dus 12 universiteiten en 22 hogescholen. Dat is toch een redelijk groot aantal. Um, ja, de, in, de, in de Infographic hebben we per component aangegeven wat de meest gebruikte zijn. Dus het wil niet zeggen dat Moodle helemaal niet aangegeven is, maar het wordt niet het meest gebruikt in het onderwijs, in het hoger onderwijs. En ik denk eigenlijk dat het ook wel klopt. Want Moodle wordt wel gebruikt, maar het is denk ik niet de grootste uh, applicatie. Oké. Okay. Ja. Uh, goed, uh, 22 uh, hogescholen, en... ja, 12 universiteiten. Ja, wij waren er wel heel blij mee dat eigenlijk. Uh, de respons voor ons uh, ja, idee ja. wel heel goed was. Ja, ja want ja. er zijn natuurlijk 14 universiteiten in Nederland, dus 12 die meedoen, dat is ja. het uh, grootste deel. En ook voor hogescholen 22, ook wel grote hogescholen die hebben meegedaan, ja. dus de respons was uh, aardig goed. En, en, en dat, dat vond ik ook wel interessant, dat, uh, wat jij zegt van... Uh, Oh, dat is natuurlijk opmerkelijk, hè? al onze systemen bleven in de lucht. Dat is natuurlijk wel een hele mooie uh, uitspraak altijd met, met uh, technologie, want het gaat natuurlijk wel eens mis. Maar uh, dat komt volgens jou door die beweging naar de cloud. En als we naar de infographic kijken, dan zien we dus dat er juist in de afgelopen twee jaar een hele beweging ja. gedaan is. Dat ja. is natuurlijk we hebben wel... een plaatje opgevangen, zal ik gelijk even erbij pakken. Um, als ik kijken in 2016, toen werd nog aangegeven dat uh, 43% uh, van de applicaties intern gehost werd door de instellingen. En in um, um, 2020 was dat nog maar 14%. Dus eigenlijk in die afgelopen jaren heel is dat snel. flink nog... Uh, ja. En ik, ik wil niet zeggen, overigens misschien nog even terugkomen op net, dat het onderzoek heel uh, rep representatief is voor heel Nederland. Want... Uh, het is natuurlijk een beperkt aantal dat het heeft meegedaan, en het is ook door één iemand ingevuld, dus je weet. Maar het, het geeft wel heel duidelijk, denk ik, die trend aan. En wat ik van zij hoorde, is dat het inderdaad ja, ook wel herkenbaar is bij wat voor jullie speelt. Ja, heel herkenbaar. Ja. Ja. En het heeft ons ook echt geholpen, denk ik, in uh, die, die omslag naar, uh, naar online onderwijs, dat wij uh, schaalbaar waren. Ja. Nou, nou uh, hoorde ik nog in ons, ons voorgesprek twee interessante dingen. Riet, jij zegt van, de, de, in, juist in deze tijd is die, het feit dat wij die basis op orde hebben en die infrastructuur op orde hebben, is heel belangrijk. Klopt dat? Ja, want uh, daardoor hadden we uh, twee weken na de lockdown uh, 15.000 studenten online, zonder problemen. En uh, dat was puur omdat uh, mijn collega van Operations uh, de basis zo goed op orde heeft. Want uh, de, ook het allemaal online en Microsoft uh, zet alle zeilen bij uh, om in de te terminologie van surf te blijven. Maar dat, uh, dat heeft uitstekend gewerkt. Ja, dus dat is de ene kant, die, die, die, die basislaag, informatie op orde, standaardisatie. En dan ook de mogelijkheid natuurlijk om koppelingen te maken. Dat zit wel in ja. jouw verhaal. Maar wat Huip zegt is vooral van ja, maar we moeten vooral blijven experimenteren... Ja, wij hebben in het project natuurlijk op een onderzoeksmatige wijze zijn wij, uh, op zoek gegaan naar daar waar het beweegt. He, dus de opleiding die we aangeven wij willen aan de slag met het thema toetsen, internationalisering. Nou, virtual classrooms, noem maar op. En dat is. Je merkt nu dat wij ook toen en we daar twee jaar geleden volop in hebben gezet, dat we eigenlijk heel veel uh, goede. We hadden heel veel dingen op de plank liggen al tijdens coronatijd. Van, oh, we hebben ervaring daarmee. Oh, we hebben ervaring daarmee. Oh, we kunnen bij die club aankloppen, want die heeft dat al gedaan. En daarmee kun je dus. De rest, hè, de, de, de rest van de groep die dan volgt, kan je heel goed meenemen het verhaal van, omdat je al in de experimentele aanpak al die, die mitsen en maren eruit hebt ge, gehaald. Dus je, kan ook goed, je komt er goed beslaagd uit en je zegt van oké, okay, het is handiger om met die tool aan de slag te gaan dan met die tool. Want de ervaring is, nou niet AVG-proef, daar komt ja. we alles bij kijken. Dus ja, dat scheelt heel veel ruis op de lijn. En dat is eigenlijk wat jullie ook met die propeller willen... Ja, en dat herken ik ook wel, want wij hebben een aantal lokalen in uh, small, medium, large, extra large uitgerust met allerlei extra tooling qua goed geluid, goed beeld, zodat echt hybride onderwijs mogelijk is. Want in het mbo is praktijkonderwijs heel belangrijk, dus we hebben een aantal in de klas en een aantal online. En daar zijn we nu, daar zijn we echt, wat jij ook zegt, mee gaan experimenteren om te kijken wat is de beste digitale didactische vorm om daarin te gaan lesgeven, zodat iedereen... ...ook aangesloten blijft en uh, bij de les blijft en niet uh, zijn scherm op zwart zet... ...zodat je veel interactie krijgt. En welke tooling je dan moet gebruiken is echt experimenteren. En dat doet onze afdeling innovatie. En inmiddels heeft zich een expertgroep gevormd die daarin experimenteert... ...om de rest van het docentenkorps daarin mee te nemen. Is dat ook bij jullie zo, Seio, uh, die, die didactische ondersteuning? Of zit dat niet in jouw project of zo? Nou, die zit niet uh, in ons team. En, uh, ik weet nog heel goed, vrijdag 13 maart was de laatste dag... ...dat we met ons team bij elkaar zaten in de, in de teamruimte. En een van mijn teamleden zei van... ...we moeten nu een format neerleggen voor een website om... ...als we straks thuis zitten, uh, dat de docenten goed ondersteund kunnen worden. Dus we hebben toen die website als, als raamwerk opgezet. En uh, bij de UvA is dat, dus die, die didactische ondersteuning is weer... Uh, ...die is belegd bij de Teaching and Learning Centers. En die hebben uh, na die 13e maart, maart dat, uh, dat format verder ingevuld om docenten uh, ja, zo goed mogelijk onder, te ondersteunen bij de uh, omslag van uh, ja, uh, onderwijs op de campus naar, de, naar online onderwijs. Ja, en jij schreef ook uh, laatst dat je wel respect hebt voor al die docenten die dat. Uh... Ja, ik denk dat het een hele. Uh, niet voor de voorlopers. Je hebt natuurlijk verschillende types docenten. Je hebt docenten die dat ook weer als een leuke uitdaging. Uh, een goede uitdaging uh, zien. Maar ik denk juist ook voor die docenten die wat, wat, wat minder ict zijn. Uh, is dat een uh, echt een pittige klus geweest, uh, denk ik. Ja. Nog even terug naar het, uh, naar het onderzoek, Lianne. Wat zijn er nou nog meer dingen die eruit komen? We hebben dus die beweging naar de, de cloud gezien, heel ja, belangrijk. De beweging naar de cloud. En um, eigenlijk wordt ook nog gezegd, want we hebben ook gevraagd van wat verwachten jullie nu voor de toekomst. Nou, um, voor de nabije toekomst zeggen de meeste instellingen van verwachten we geen hele grote veranderingen. Want we zijn nog heel erg druk, eigenlijk nog met het online onderwijs uh, goed uh, opvangen, om dat goed neer te, te zetten. Als we dan naar langere termijn gaan kijken, dan is een van de dingen die genoemd worden ook nog steeds nog meer naar de cloud. Um, en daarnaast uh, wordt um, uh, genoemd dat er uh, ja, nieuwe ontwikkelingen in het onderwijs ingespeeld moeten worden, zoals flexibilisering, maar ook hybride onderwijs, dat beter vorm uh, geven. En um, ja, nieuwe doelingen, uh, applicaties zoals serious gaming en uh, virtualisaties en dat soort zaken. Dat, dat, uh, maar dat is meer iets voor de langere termijn, wordt in ieder geval in dit onderzoek uh, gezegd. Oké. Okay. Uh, nog eventjes, uh, als, een beetje als, als, als afsluiting ook, Huib, uh, heb jij nog een, iets waarvan je zegt, ja, dat wil ik wel eventjes hier op tafel? Uh. Uh, nou, ik ben zelf docent geweest en ik merk, soms ben ik nu blij dat ik nu niet even voor de klas sta, denk, want het is, echt, het is echt lastig om nu als docent op individueel niveau te bepalen van oké, okay, wat doe ik wel en wat doe ik niet. Dus daar de juiste keuze te kunnen maken. He, dus wat wij proberen te doen, ook echt docenten teams en te ondersteunen. En je merkt nu dat het... Nou, soms piept en kraakt het ook echt ook wel binnen opleiding, dus dat dat lastig is. Dus ze ik even refereren naar die hamburger, ik denk dat het heel goed is dat, dat je als instelling heel goed duidelijk maakt van oké, okay, beste opleidingen. Dit is nu het keuzemenu, dit zijn de smaken die er zijn. En dat is het even, want het is coronatijd, dus de menukaart is ook even ja, die is beperkt. Hè? Die blijft, dan, dan blijft het geheel behapbaar. Ja, dat, dat weet ik, die Herman de Blijker die die restaurants... Uh... Die zegt altijd, die kaart moet kleiner. Dus, ja. Ja. En dat hoor ik eigenlijk ook wel bij ja, Riet. Hè? Ja, klopt. Want als je de tandheelkundige opleiding wil ondersteunen en de veiligheidsacademie, heb je al zoveel smaken daartussen alweer. Zodat je uh, moet oppassen dat je niet te veel applicaties aan boord hebt. Want daar kun je je begeleiding niet op instellen. En je moet juist, wat, wat ook gezegd, die, die ondersteuning aan die docent faciliteren. Zodat die niet met zijn handjes in zijn haar staat van, hoe ga ik dit in godsnaam doen? Toch merken wij dat er ontzettend veel applicaties steeds bijkomen. Ja. Dus dat is, dat is wel, wel een spanning. Hè? En, ja. en, uh, jij zegt zelf van we moeten blijven experimenteren. Dus we, je moet wel de, de, de innovators erbij, erbij houden. En dan de andere, dus daar zit een spanning. Klopt dat, al? Uh, een spanning tussen veel en, en goed, of zo? Nou, ik ben het wel met, met Riet eens dat uh, je heel kritisch moet blijven kijken naar hoe het landschap uh, eruit ziet. Wij hebben in no time de Zoom aangeschaft, hebben we dus ook teams uh, operationeel. Uh, onze leeromgeving had zelf nog een video-tool. Ja, je wilt niet al die video-tools in je, uh, in je landschap hebben zitten die min of meer hetzelfde doen. Dus het ik blijft een, een belangrijke. Ja. Ik heb een vraag die hierop aansluit: uh, ja. hoe geef je nieuwe applicaties of start-ups dan nog wel een kans? Ja, als je zegt van uh, we moeten het beperken. Ja. Nou, ja, dat, <laughs> zeggen, dat past misschien wel bij, bij de aanpak die wij kiezen. Hè. Als je dat, als je, een goede, de vraag achter de vraag. Ik denk, ga even, sorry, even terug. Wat je vaak ziet is dat docenten die komen aan en ik wil aan de slag met tool X. Dan denk je, oké, okay, dat kan. En dat, nou, dan ga je het hele traject in van, we gaan met tool X Je kan ook met die persoon verder in gesprek van, oké, okay, ben jij de enige? Of is het hele docententeam? Welk didactisch concept zit daaronder? En dan heb je het veel meer over die componenten van de DLO. Oh, je wil iets met begeleiden. Je wil iets met, uh, met formatief toetsen. Nou, en dat gesprek kan je dan, nou, omvormen klinkt zo, maar dan kan je zeggen... Goh, daar hebben we experimenten mee gedaan... Met andere tools die eigenlijk, ja, die 80-20-regel krijg je dan, die eigenlijk ook wel heel goed in jouw setting past. Maar wat ik al zei, daar heb je wel die experimentele aanpak voor nodig om dat gesprek te kunnen voeren. Want dan, dan uiteindelijk wil een docent ook ontzorgd worden. He, die heeft zoiets van: ik, ik zie hier, ik kan nu niet het onderwijs geven wat ik graag zou willen. Dus ik mis een tool, ik mis een stuk gereedschap. En uiteindelijk maakt het dan volgens mij niet uit of, nou ja, tuurlijk wel, je, je wil hem geen hamer geven als die schroevendraaier nodig heeft, maar wel van, goh, volgens mij ben je met deze set tooling ben je ook heel goed geholpen. Ja. ja, veel meer bewustwording creëren van dat er ook nog zes anderen zijn, want ze gaan zelf op zoek en komen een tool tegen en wij hebben dan ook een intakeprocedure voor nieuwe software en we zetten de deuren echt niet dicht. Maar we kijken wel goed naar wat is de vraag achter de vraag, wat hij ja. ook zegt, waar ga je het voor inzetten. Ja, maar er zit een spanning, hè? want dat ja. was Johanna de Groot, zag, dacht ik. Er ja. is natuurlijk wel, er is een spanning. Hè? We willen ook natuurlijk die, die, die et-techzone en al die leveranciers, die willen we natuurlijk bij de les houden en de tooling laten maken die we nodig hebben. En aan de andere kant is het natuurlijk een beweging van ja, we hebben al zoveel in huis en daar zit gewoon de spanning. Klopt. Dat, de, dat is gewoon zo. Misschien is het leuk om even nog naar de toekomst te kijken. Oeh, de toekomst. <laughs> ja. Goed. Nou, de, ik had er net al wat over gezegd, wat ja. uit het onderzoek uh, kwam, inderdaad. Um, maar misschien is het ook leuk om te weten hoe uh, jullie daartegenaan. Uh, de toekomst, zei je ja, De toekomst. De toekomst. Ja, <laughs> even uit je losse volgende toekomst. Na de coronatijd, blijven we dan online onderwijs. Uh... Nou, ik vind het wel. Bij uh, hele leer zijn we dingen in de coronatijd. Is dat, dat je heel, hele grote delen van het onderwijs online kunt geven. Ik heb ook gemerkt dat je. Als grote organisatie ook in staat bent om heel veel tempo te maken als dat ook echt noodzakelijk is. Ik vind het echt wel een leer, leermoment. Wij doen het hè, er wordt vaak lang gedaan over de voorbereiding, de besluitvorming, de implementatie. En soms kun je ook gewoon in een week dingen doen waar je uh, anders uh, drie kwart jaar voor, uh, voor deed. Dus mijn verwachting is wel dat, uh, dat delen van het onderwijs wel anders uit, uh, uit gaan zien, en dankzij de ervaringen die we de afgelopen negen maanden, acht, negen maanden hebben opgedaan. Riet, ik vind het altijd heel spannend in het, in het, in het mbo, die, die verplichte contacttijd. Ja, je klopt. Be, begeleide onderwijstijd. Hoe zit dat uh, daarmee? Nou, dat is stoeien doen... met, uh, met uh, de directies en de mbo's en het onderwijsministerie. Want uh, ruimte in de regels heten de boekjes ook. Die je moet zoeken om begeleide onderwijstijd. Want een mbo-opleiding is opgebouwd, uit onderdeel van begeleide onderwijstijd. En welke online variant is begeleide onderwijstijd? Dus daar is... Uh, daar zijn de regels nu niet meer keihard en daar moet je de juiste vorm in zien te vinden. Want je moet daar wel op rapporteren, want dat, zo werkt het binnen het mbo. Dat is ook uh, iets voor de toekomst? Dat blijft ook zo, denk ik. Maar daar zal, daar zal meer ruimte in die regels moeten komen ten aanzien van uh, digitaal en hybride onderwijs. Ja. En afstandsonderwijs en meer aansluiting nog op het bedrijfsleven. Want zeker nu in deze periode, waarin een mbo-opleiding en stage heel belangrijk is, uh, vinden we nog meer aansluiting bij het bedrijfsleven. En leven lang leren wordt uh, daar meer uh, een, een keuzevariant in geboden. Dus we, krijgen, we hebben een uitdagende toekomst waarin digitalisering zeer helpt. En de snelheid waarmee we het nu hebben kunnen schakelen, dat we die mogen vasthouden. Want dan. Uh Denk ik dat we heel mooi onderwijs kunnen verzorgen. Maar ik, ik hoorde ook bij jou net uh, voor dit, deze sessie van een heleboel docenten die gaan Holland terug naar... Uh... Nou, niet een heleboel, maar dat... er zijn er inderdaad als je praktijkonderwijs geeft en je hebt daar bewust ja. voor gekozen om voor de klas te staan in praktijkonderwijs, dan is het echt wel een hele harde dobber dat corona zo lang duurt. En dan heb ik het echt wel met die docenten doen en ook met die student die, uh, die, die hiervoor gekozen heeft om in de bakkerij te staan ja. en we doen het nu allemaal in plukjes. Maar het is wel een uh, enorm uitdagende tijd. We kwamen daar ook natuurlijk nog even op terug van, oké, okay, als we dus meer online gaan doen, ook na de coronatijd, wat doen we dan in het contactonderwijs? Uh, Huip, ik kijk uh, hoopvol naar jou. Ja, daar hadden we het voor de sessie ook al over. <lacht> ik, wat volgens mij nu gaat gebeuren is uh, dat het gesprek komt van, wat is nou de meerwaarde van de campus? Hè? Waar komen studenten voor? Daar hebben we voor de zomer ook uitgevraagd van, goh, waar zou je... Toen wisten we nog niet dat het zo lang ging duren. Maar waar zou je voor terugkomen? Nou, die zeggen het voor mijn vaardighedenonderwijs, praktijkonderwijs. Voor het sparren met experts. Voor het in kleine groepjes kunnen werken. Gewoon voor een goede bak koffie met mijn vrienden. Ik denk ja, dat is wat je nu zo ziet als ze er zijn. Dus je merkt dat nu ook in, in aanvragen en in de inrichting van lokale. Maar ook in verbouwingsplannen. Dat er wel dat gesprek over die toekomst. Van hé, hey, wat, wat doen we op de campus? Nee. En waarmee. Nee, hè, wat, wat doen we online? En wat. ...creëren we dan aan ruimte, letterlijk, op die campus. Ja. Ja. Dus dat de contacttijd wordt, kwantitatief. Ja, he, daar, en dan is, krijg uh, je toch ja. meer, denk ik, de intervisiewerkvormen... ...dus dat intensieve onderwijs, die echt op die campus gaan plaatsvinden. Dus dat zit eigenlijk een beetje, ja, het hbo zit dan weer mooi tussen de, dus deze, deze twee, twee daar, halen. Ja, Daarom hebben we de setting ook zo ja, kijk ik. nog even naar het scherm uh, van yes. Marijn Boon. Ja, er komt een vraag over hoe learning analytics eventueel ingezet kan worden om die voortgang uh, en die engagement uh, um, in kaart te brengen. Ja. Heeft iemand daar een... Uh, een lastige, moeilijke vraag. vraag he. Het is een goede ja. vraag, het blijft stil aan tafel. Ja. En dat komt natuurlijk ook omdat Learning Analytics... ...best nog, het nog steeds een lastig onderwerp is... ...om dat uh, goed voor elkaar te krijgen. Dat, dat werd wel ook in de enquête toch nog uh, gevraagd of niet? Naar Learning Analytics, naar toepassingen daarvoor, inderdaad, ja. ja. Um, ja. In het datagestuurd onderwijs en het verzamelen van informatie... ...omtrent de, wat de student doet enzovoort... ...daar moet nog een hele ontwikkeling aan ja, plaatsvinden... Ja omdat het zoveel, zoveel gediversifieerd is. Ja. Dus je kunt niet zomaar één dataset over iets heen leggen om daar conclusies uit te trekken. Dus je zult nog veel meer data op een goede wijze moeten verzamelen om daar de juiste analyses aan te doen. En ja. daar is wel een speciale groep al mee bezig ja. binnen, binnen ja. Sambo ICT. Ook om uh, ja. datagestuurd ja. onderwijs te faciliteren. Ja. Ja. ja, en ook in het versnellingsplan. En SURF heeft ook een programma over learning analytics. Dus daar wordt aan gewerkt. Ja, maar dan is... denk ik ook waar je learning analytics voor inzet. Hè, zet je dat in voor het managementteam op de stuur op kwaliteitsgegevens? Zet je dat in voor een opleiding? Van, goh, met deze toetsen sluiten we er aan. Of sluit je dat aan voor een docent? Van, hé, hey, hoe gaat het met mijn klas? Of aan de studentkant van, hé, hey, wat is mijn voortgang? En hoe flexibel kan ik mijn eigen onderwijs? Dus volgens mij zit er een hele gradatie in, in die learning analytics. Ja. Uh, even de tijd, hè? Twee minuten hebben. we. twee nog. minuten, Toen dan twee kunnen we, we allemaal ja. nog even ernaar Zij ook. Ja, wat uh, de, de, de, Riet en Lip, uh, hadden het al over, het, ik pleit echt heel erg voor uh, ruimte om, om ook experimenten te blijven doen. Als wij voor de corona ruimte hadden gehad of aandacht hadden gehad voor bijvoorbeeld proctoring, dan hadden we die kinderziektes waar we de technische problemen waar we tegen aangelopen zijn, mogelijk al, uh, waren die al tegengekomen. En wij creëren bij de UVA en ook bij de HVA ook ruimte voor experimenten met Grassroots. Uh, bij een van de faculteiten was ervaring opgedaan met Berusel. Dat was al een verwerkersovereenkomst. Um, en ten tijde van de corona wilden andere faculteiten die tool ook gebruiken. En dan kun je gebruik maken van die ervaring die er al is. En dat maakt het echt makkelijker om zo'n zo'n tool in ja, dus korte tijd breder. Dus Koester de voorlopers. Creëer ruimte voor, voor experimenten. Experiment. Dat hoorde ik ook bij huis. Ja. En. Uh, Experimenteren we nog wat in het... Uh. Ja, ja, we hebben een innovatiebudget. Dus wij zijn uh, druk in de weer met, uh, met VR en met allerlei toepassingen... Ja, om, om daar in praktijkgericht onderwijs uh, de juiste vorm in te kiezen. We zijn met video bezig als het gaat om uh, de aansluiting die wij hebben... bijvoorbeeld met een, uh, een samenwerkende organisatie in het schoonmaak. Die leerlingen die solliciteren niet meer schriftelijk... want dat leren ze ook bij ons in de vorm van burgerschapsles. Dus maar 20 seconden. Riet, oh, ik, ja, ik brek. Ja. Ik, uh, ik bedank jullie voor uh, dit gesprek. Uh, we hadden het beste uh, nog een half uurtje verder kunnen gaan. Ja, ik bedank oké. de kijkers voor uh, het, het kijken, maar ook met voor hun reacties uh, in de chat. We gaan dat allemaal nog eventjes nader bekijken. En voor meer informatie hou de website van Surf in de gaten. Ik dank jullie allemaal voor uh, jullie bijdrage. Graag gedaan. Graag gedaan. Graag gedaan. Hallo, wij zijn D2L. D2L ontwikkelt software die de leerervaring verbetert. Ons cloudgebaseerde platform, Brightspace, is de toonaangevende virtuele leeromgeving voor Blended en volledig online leren. Het is gebruiksvriendelijk. Flexibel en slim. Met meer dan 1300 klanten, 20 jaar ervaring en meer dan 15 miljoen gebruikers wereldwijd, verandert dit wel de manier waarop de wereld leert. Eén student tegelijk. Nu volgen er twee voorbeelden waarmee elke student bereikt kan worden. De activiteitenfeed en de groepsvoortgaven. Het gebruik van de activiteiten-feed als hub op de startpagina van de cursus... ...maakt het de docent vanuit één centrale plek gemakkelijk om te communiceren... ...met studenten over herinneringen, aankomende opdrachten, nieuwe inhoud of discussies... ...in de wetenschap dat hun inhoud te zien zal zijn. Naast de activiteiten-feed kan de docent met Brightspace groepsvoortgang... ...het verloop van de studenten volgen terwijl zij ze nog bezig zijn met de cursus. Aan de hand van indicatoren kan de docent potentiële problemen aanpakken voordat het te laat is. Dan kun je op de lange termijn inspelen op het algehele succes van de studenten. Studenten kunnen via Brightspace, wanneer toegelaten, opmerkingen toevoegen aan de activiteitenfeed om het gesprek te creëren. En het is gemakkelijk om uit te vinden wat er gebeurt en te navigeren naar hun leeractiviteiten. In de leeractiviteiten kunnen de studenten direct zien wat de voortgang is door middel van de vinkjes die aangeven waar de student is gebleven, zodat er transparantie is tijdens het hele leerproces. Verbind de studenten op een leuke en functionele manier met hun studie door de activiteiten 4 toe te voegen aan Brightspace. Wil je Brightspace beter leren kennen? Bezoek dan de surfpagina van D2L om een demo te boeken of neem contact met ons op.